Zo, het is vandaag kerstmis, de familiediners zijn bij ons achter de rug en ik heb vandaag uh, veel tijd om uh, mij nog eens achter de piano te zetten en wat werk te steken in mijn uh, Hoog tijd dat ik mij begin te focussen op het muzikalere werk, uh, dus vandaag neem ik de cadenza onder de loep om daar te proberen de tussenmelodieën in de linkerkant van de rechterhand uh, er een beetje beter uit te krijgen. We zullen eens kijken wat het gegeven heeft.